Foramea betekent dat dat wij gewoon een zeer compleet programma hebben op het gebied van warmtepompen. Voor de marktsegmenten waarin we actief zijn, dat is de bestaande bouw, de nieuwbouw en de utiliteitsmarkt. En dat laat zien dat we een range hebben van 4 tot en met 300 kilowatt waarbij we eigenlijk... ...op alle duurzaamheidsvraagstukken in die verschillende segmenten een goed antwoord kunnen bieden. Een mooi voorbeeld daarvan is de introductie van de Eria Tower ESS... ...een luchtwaterwarmtepomp voor de woningbouw... ...die heel eenvoudig is te installeren, in bedrijven te stellen en te beheren en te onderhouden... ...onder andere door een prefab-installatieframe. Een warmtepomp is natuurlijk al hartstikke duurzaam... ...omdat je daarmee natuurlijk geen aardgas meer gebruikt... Als je kijkt binnen de bestaande bouw, we hebben we een hele mooie oplossing en dat is de hybride warmtepomp, onze LGH, waarmee je ongeveer al zo'n 70% op gas kan besparen. We zijn op allerlei vlakken bezig op het gebied van duurzaamheid, ook ten aanzien van productontwikkeling en ten aanzien van koude middelen hebben we de stap gemaakt naar R32, een koude middel wat minder milieubelastend is. Dus op die manier zijn we in de breedte bezig met duurzaamheid. In de installatiesector hebben we te maken met de grootste verbouwing van Nederland op dit moment, zowel in complexiteit als in veelvoud. Je ziet ook dat we te maken hebben met uittreden van goed gekwalificeerd personeel en dus we moeten ervoor zorgen dat we systemen aanbieden richting die markt die heel eenvoudig te installeren zijn, in bedrijf te stellen zijn en ook te servicen en te onderhouden. En dat is iets waar, waar wij op inspelen. Daarnaast besteden we heel veel aandacht ook aan educatie op universiteitsniveau, hbo, maar ook op mbo-onderwijs. Om ervoor te zorgen dat we als sector ook aantrekkelijk zijn. En voor de rest vind je ook nog een aantal tools binnen ons portfolio wat ook weer bijdraagt aan de eenvoud.